Voor de meeste mensen komt het niet vanzelf. Op een rustige, krachtige en persoonlijke manier voor een camera staan. Eén ding is zeker. Het draait vaak niet om de precieze woorden, maar om hoe je iets zegt. Vijf tips. Ten eerste, lichaamstaal of houding en expressie. Hoe sta je voor de camera? En wat verraadt jouw lichaam, je gezicht? Wat doe je met je handen? Heb je een Open houding of een gesloten houding? Lach je alleen met je mond of lach je met je hele gezicht? Wat ook heel erg belangrijk is, je stem. Een van de meest belangrijke instrumenten die je hebt. Want hoe breng je het over met goed gebruik van je stem? Vaak zorgt variatie ervoor dat het prettig is om naar de stem te luisteren. Variatie in toonhoogte, variatie in snelheid. En daarnaast ervoor zorgen dat je op de juiste woorden nadruk legt. Als je dit allemaal goed wil toepassen, dan is het heel belangrijk dat je de juiste energie met je meebrengt voor de camera. Maar dat komt vaak niet vanzelf. Stel, je bent heel erg moe, dan is het handig om juist even wat meer energie te krijgen. Ik doe dan bijvoorbeeld vaak jumping jacks, of ik zet een favoriet nummer op, of ik wandel of ren even een rondje buiten. Ben ik juist gestrest, gespannen en wil ik rustiger worden, dan hang ik wel eens op de kop bungelend vooruit. 2 minuten en dan adem ik rustig en daar word ik echt heel erg rustig van zodat het niet lijkt of ik net twee koppen koffie op heb gehad. En mijn laatste tip is geef jezelf de tijd en de ruimte om dit te oefenen. Het kostte mij echt heel wat takes voordat ik op een beetje zekere manier voor de camera kon staan. Dus blijf oefenen. Blijf drukken op record, het is oké okay als je bloopers maakt, maar blijf doen, want zo leer je. Heel veel succes en tot ziens in de volgende video.